Deze kennisclip gaat over een term die jullie vast om de haverklap horen. Fake news. Fake news. Fake news. fake news. fake news, fake news, fake news. Fake news. Maar meer specifiek gaat deze clip over de verhouding tussen fake news en de democratische rechtsstaat. Wat zijn eigenlijk de effecten van fake news of de mogelijke effecten op de democratische rechtsstaat? Is er iets te doen tegen fake news door middel van wetgeving? Of kun je het recht beter niet gebruiken in de strijd tegen fake news?